Kom je naar deze opleiding, dan mag je jezelf een hele dag ondertompelen in andere werelden die je zelf zal samenstellen in Photoshop. We leren je handige technieken om realistische composities te gaan maken. Denk maar aan nog verfijndere beelddetourage en optimale color matching. We bieden je ook een plan van aanpak voor het maken van zulke projecten. Denk maar bijvoorbeeld aan de vraag... Hoe kan ik de perspectieven van verschillende beelden op elkaar afstemmen? We bekijken ook enkele artistieke compositietechnieken, zoals bijvoorbeeld een double exposure, effecten met color channels, creatieve typografie of andere special effects. Spreken deze dingen jou aan, dan moet je je inschrijven voor de opleiding Composities maken met Photoshop.